Als een verrassing, ze waren uh, echt uh, al, ik geloof, om, waarschijnlijk om vijf uur of zo, misschien al eerder op het vliegveld. En uh, dan kijk je naar die borden, en dan staat er nog niets. Dan verwacht je gewoon, nou, dat gaat allemaal goed om zeven uur vertrekken we. Tot op een gegeven moment, waarschijnlijk stond dat de vlucht vertraagd was. En uh, dat duurde zo'n tijdje op een gegeven moment uh, kwam er dan berichten. Uh, we, we waren al door de, door de, de, de beveiliging, we, we stonden al bij de gate, tot het bericht kwam dat de, dat de, dus de vlucht niet door zou gaan. En uh, uiteindelijk dan bleek dat we om ze, alsnog om 7 uur zouden vertrekken, maar dan 7 uur s'avonds, dus 12 uur later, toen hebben we volgens mij nog een uur aan het vliegtuig gezeten en op acht uur zijn we uiteindelijk vertrokken. Dus 13 uur vertraging gehad. Dat wisten we. Ik denk haast door consumentenprogramma's of internet of de krant. Ik wist dat je inderdaad bij langdurige vertraging, ook bij kortere vertragingen, maar ik wist dat je sowieso bij langdurige vertragingen behoorlijk recht hebt op schadevergoeding, mits er niet geen sprake is van overmacht. Googelen, gewoon, en waarschijnlijk zijn jullie bovenaan terechtgekomen, denk ik haast. Ja perfect, alles wat op de site stond, uh, dat jullie zouden doen, dat is, zo, is ook gedaan. Uh, uh, ik kreeg overal bevestigingen van, ook uh, het van het tussentijds verloop. Ook dat op een gegeven moment Tui nog niet had gereageerd en dat ze een herinnering hadden gestuurd. Uh, ja, ik kan niet anders zeggen. Ik uh, alles beantwoord aan mijn verwachtingen. Die is gewoon in de, de bankrekening gekomen.